klacht van de dag. Ik ben Lara en ik werk nu zo'n drie jaar voor de Nationale Ombudsman. Ik kreeg een whatsappje van een mevrouw en die vroeg of wij ook klachten behandelen over de Koninklijke Maréchose. Zij wilde met haar minderjarige dochtertje op vakantie en bij de paspoortcontrole op het vliegveld werd haar gevraagd naar de toestemming van de vader voor de reis. Zij heeft toen uitgelegd dat zij het wettelijk gezag had over het kind en dat dat dus niet nodig was. Maar de Maréchose bleef doorvragen en heeft hen zelfs apart genomen voor een nadere controle. Zij heeft daarover een klacht ingediend, maar ze kwam er niet uit echt uit met de -c. en daarop heeft ze contact gezocht met ons. We hebben toen contacten opgenomen met de Marge want wij vinden dat medewerkers van de Marge wel voldoende kennis moeten hebben om uh, de situatie van een alleenreizende ouder te kunnen beoordelen. Na het onderzoek wat we hebben gedaan kwamen zowel de Marge als wij tot de conclusie dat de medewerkers beter naar deze mevrouw hadden moeten luisteren.